Het is mij een grote eer hier met u te mogen zijn... rond de vraag of leren en ontwikkelen ook een kwestie van gedrag is. Dat is een thema dat me al heel lang nou aan het hart ligt. Sta me misschien toe mij even te introduceren. Ik ben burgerlijk ingenieur van opleiding... dus wel een heel eind verwijderd van HR en leren en ontwikkelen... en dat soort zaken meer. Maar toeval of serendipiteit, zoals een beetje een manke vertaling van de Engelse term... Serendipity uh, het heeft, uh, leidde mij in de richting van organisatieontwikkeling en verandermanagement, dat soort zaken. En daarmee ben ik nu toch al een enkele tientallen jaren uh, bezig. Dat begon bij een van de grote management consultancies, een van de big seven, uh, lang geleden. Uh, daardoor kwam ik overigens ook in Engeland terecht. Uh, maar tegenwoordig ben ik vanuit in uh, een aantal bedrijven, waaronder de B, dat zich uh, richt op het stimuleren van ondernemend gedrag bij werknemers. Um, daar breng ik zelf uh, vooral een invalshoek die rust op de gedragswetenschappen uh, en zelfs de gedragseconomie. Omdat je eigenlijk organisaties ook als economieën kunt bekijken. Uh, medewerkers uh, handelen met elkaar in termen van uh, in, uh, inspanning, uh, tijd, aandacht, reputatie, alles zaken meer. En uh, Dus daar heb ik een instrumentarium in ontdekt dat uh, heel nuttig kan zijn om enerzijds problemen in organisaties te diagnosticeren en anderzijds naar oplossingen te zoeken. En dus die evolutie van fris ingenieur als techneut begonnen in onderzoek en ontwikkeling, een andere, andere invalshoek van ontwikkeling, tot uh, accidental behavioral economist, zoals ik mezelf wel eens pleeg te noemen, is eigenlijk zelf een voorbeeld van hoe je door leren een andere kant op kunt komen die, uh, waarvan je misschien zelf vooraf niet goed weet waar die uh, toe zal leiden. En daarin sta ik eigenlijk niet echt alleen met het, uh, het, het hechten van veel belang aan, uh, aan leren. Hier wat Henry Ford zei. Um, anyone who keeps learning stays young. Um, of dat bij mij gewerkt heeft, laat ik uh, even in het midden. Um, maar met gevleugelde uitspraak, als dit is de vraag natuurlijk, um, halen mensen daar ook iets uit? Um, is, dat, is, is het echt zo dat we leren omdat we jong willen blijven? Ik ben er niet zo zeker van. Laten we eens even kijken wat er, waarom we wel leren. Dit is de voorpagina van een boek dat in België verscheen tussen de twee wereldoorlogen in de vorige eeuw. Met een zeer existentiële vraag, waarom leven wij? En toen ik deze lezing voorbereidde, schoot me die titel door het hoofd, omdat ze eigenlijk heel erg lijkt op waarom leren wij? En dus die existentiële vraag, waarom leren wij, is van cruciaal belang. Als je wil kijken hoe je het leren en het ontwikkelen verbeteren, stimuleren, het meer laten gebeuren, dan moet je eigenlijk teruggaan naar de, de initiële vraag, waarom leren wij? En waarom leren wij? Nou, als je Henry Ford gelooft, dan is het omdat we allemaal jong willen blijven. Dat, als dat zo is, dat is dan mooi meegenomen. Maar ik denk dat er toch wel uh, een aantal andere motieven bij kunnen spelen. Dus als medewerker leer je omdat je bij wil blijven natuurlijk. Uh, je wil niet dat de, de, de baas naar jou toe komt en zegt, ja, hey, uh, Um, wat heb je de laatste paar jaar gedaan? Dat je negatief contrasteert met je collega's en de onwelkome aandacht op jou trekt. Um, als je meer dingen leert, dan uh, heb je de kans op een hoger salaris of promotie. Je kunt je cv opbouwen zodanig dat je aantrekkelijker wordt op de arbeidsmarkt. Als je een nieuwe baan hebt, moet je natuurlijk ook leren om in te groeien in de nieuwe baan. En zeker in, in deze tijden moet je over je carrière heen, of dat nu bij één werkgever gebeurt of in, in een hele reeks van... Uh, uh, op elkaar volgende organisaties moet je jezelf opnieuw uitvinden. Dus flink wat redenen naast jong te blijven. Ook voor de organisatie zelf is er natuurlijk, uh, zijn er goede redenen om te zorgen dat er geleerd wordt. Hè. Ook organisaties moeten bijblijven, de markt verandert, de technologieën veranderen. Um, er moeten naburige domeinen verkend worden. Je bent actief in één gebied, maar uh, er gebeurt wat in een nabijgelegen gebied, dus wat moet je daarvoor doen? De producten moeten verbeterd worden, de productiviteit moet worden opgevijzeld, er moeten nieuwe markten worden aangeboord. En dus ook ondernemingen, ook organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Dus je zou zeggen dat een rationele medewerker en een rationele organisatie geen moeite zouden hebben om heel veel aan leren en ontwikkelen te doen. Omdat er altijd materiële, zelfs financiële voordelen aan verbonden zijn. En toch... Toch gebeurt het niet, want anders zouden we hier niet zijn. Dan zou alles in orde zijn met uh, leren ontwikkelen. Dan hoefden we geen nudge uh, dag aan, uh, aan leren ontwikkelen te, te wijden. Waar hebben we zoiets al vaker gehoord? Nou, we weten allemaal dat uh, hamburgers en fastfood uh, niet zo geschikt zijn voor ons, dat het uh, toch niet zo best is voor onze gezondheid. En toch schakelen we niet allemaal en over naar rauwkost. We weten allemaal dat we op de bank liggen met de afstandsbediening in de ene hand en de smartphone in de andere ook niet zo best is om fit te blijven. En toch is dat wat voor vele mensen de standaardactiviteit is eerder dan te gaan joggen in het park. Het lijkt wel of we in het doelgebied van het nudgen terechtkomen als we, als we hier naar kijken. En we weten dat we iets zouden moeten doen en toch zijn er altijd redenen waarom we het net niet beginnen en het uitstellen en het misschien de volgende keer zullen gaan doen. En zoals Sonja al zei, haar inleiding is iets wat bij de NSVP eh, al eerder eh, is opgevallen. En eh, ja, er is een artikel op de website dat specifiek kijkt naar een aantal nudges die kunnen gebruikt worden eh, bij het stimuleren van ontwikkelen en leren. Eh, ze werken ook samen met eh, mijn collega's in Engeland van de Behaviour Insight Team eh, die, eh, die daar ook aandacht aan besteden, naast tal van andere zaken. En vanmiddag komen we dan ook te weten welke van de drie... Uh, shortlisted uh, deelnemers aan die nudge challenge het, uh, het goed hebben gedaan of het best hebben gedaan wat betreft uh, leren. Maar toch, um, ik denk dat het belangrijk is om er even op te wijzen dat het, uh, het, je moet opletten bij het nudgen. De verleiding is groot om in die grote zak van, um, van biases en heuristieken en vuistregels te graaien en te zeggen oké, okay, laten we dit, dit en dit en dit maar proberen en we gooien het tegen de organisatie aan en hup, iedereen begint te leren en te ontwikkelen. Want zo simpel is het uh, vaak niet. Je, je moet eigenlijk toch wel terugkeren naar de, de essentie van waarom leren we, waarom leren we niet, wat gebeurt er, wat gebeurt er niet. En het is daarom denk ik niet slecht om te kijken welke vormen kan dat leren en ontwikkelen eigenlijk aannemen. Uh, we denken daarbij vaak aan het uh, expliciete leren met opleidingen, cursussen en trainingen en dat soort zaken meer. Um, maar dat is niet de enige manier waarop we leren natuurlijk. Er wordt ook flink wat impliciet geleerd door mensen die uh, on the job met bepaalde zaken bezig zijn. Dus je bent bezig met je, met je dagtaak en iets loopt niet helemaal zoals je het had verwacht. Daar leer je dan wat uit. En of het, nu het, het uh, mengen is van ingrediënten voor een hamburger of het schrijven van een stukje software, als het niet loopt dan, uh, dan ga je op onderzoek uit en ga je proberen na te gaan waarom werkt dit nu niet. Um, bijvoorbeeld, je stelt vast dat wanneer de buitentemperatuur hoog is, dat je dan meer water moet toevoegen aan het mengselen voor een hamburger, omdat die anders te korrelig wordt en uit elkaar valt bij het bakken. Of als je software schrijft, dan stel je vast dat mensen telkens weer meer creatieve manieren hebben om een datum in te geven die je net ook weer niet kunt begrijpen. Dus dat is uh, een eerste vorm van leren. En die snipjes die dienen zich niet formeel aan, maar ze dragen wel een stukje... Een beetje bij tot het verwerven van kennis en zijn dus ook een, een vorm van leren. Feedback of zoals jullie het Nederlands zo mooi noemen terugkoppelen, is natuurlijk ook een vorm van leren. Um, in heel veel organisaties zitten mensen niet geïsoleerd op hun eigen plekje te werken. Er zijn anderen waarmee ze in interactie komen. En dus waar dat hele proces van hoe gaan we met elkaar om, dat, daar valt ook wat uit te leren. Als je weet hoe wat jij doet neerkomt bij iemand anders, dan kun je daar ook wat uithalen. Um, dat is bij mensen die jou iets aanleveren, of de mensen aan wie jij iets levert, maar ook de andere teamleden kunnen daartoe bijdragen. Een, een derde vorm van leren zou ik willen noemen: het verbreden van de horizon. Ook weer binnen organisaties is de neiging van veel mensen om zich te concentreren op waar zij mee bezig zijn, zonder uh, echt te weten van hoe dat uh, in het breder plaatje past. Um, we werken vaak met oogkleppen op en we hebben geen idee van wat wij doen, welke consequenties dat kan hebben voor andere mensen. Ik werkte zo voor een, een klant een paar jaar terug en daar hadden ze een onderhoudsteam en die hadden al sedert jaar en dag, plannen zij onderhoudsactiviteiten in, legden de lijn stil in het midden van de nacht, eh, gaven dat aan van tevoren, twee weken van tevoren, dan gaat de lijn eh, stil en dat werkte prima tot wanneer uh, natuurlijk de situatie veranderde en ook de vraag naar de producten was veranderd, maar het onderhoudsteam was daarvan niet op de hoogte. En dus dat gaf de mensen in de productie tal van kopbrekers, omdat natuurlijk net wanneer er een dringende orde van een klant kwam, werd de lijn stilgelegd. Dus dat was heel erg vervelend. En er was heel weinig communicatie tussen die, uh, die twee afdelingen. En dus iedereen paste zich aan aan die lastige situatie, terwijl er toch wat kon gedaan worden. Dus... Dat was ook een gelegenheid voor die, uh, die mensen om te leren. En dus wat ik daarbij zou zeggen is het geregeld je opsteken elders in de organisatie. Dus uh, druk eens op het knopje van een andere etage. Ga eens kijken wat de mensen op die etage uh, waar zij mee bezig zijn. En je steekt daar wat van op. En het, het leuke is dat je van tevoren misschien niet eens weet wat je daar gaat opsteken. Maar dat is dan weer die serendipiteit. Dus uh, je weet nooit hoe een nieuw stukje kennis kan bijdragen tot een... Uh, tot, tot het verwerven van, van nieuwe inzichten die je dan kunt uh, toepassen. Daarnaast heb je ook experimenteren. Dat is ook een vorm van leren. Dus je, je hebt een idee, je denkt dat iets gaat gebeuren als je een bepaalde interventie doet. Dat gebeurt dan wel of niet. En daaruit leer je dan ook weer. Het is meer formeel. Het laat je toe om uh, uh, dingen na te gaan. Om um, uh, informatie te delen met je medewerkers. Um, en het is dus ook een... Uh, een als je het systematisch aanpakt, dan liggen daar ook flink wat mooie houtklompjes om van te leren. En als laatste wil ik hier ook het ontleren aanhalen. Ontleren is iets wat, denk ik, onvoldoende aandacht krijgt. We zijn altijd mee bezig met nieuwe dingen, maar we zijn ons niet altijd bewust van het feit dat we eigenlijk toch uh, inherent een beetje conservatief zijn. We, we houden al te graag vast aan wat we al weten, uh, aan wat we altijd al doen. En in een wereld waarin change management, organization change en al dat soort zaken als maar meer voorkomt, is het toch wel belangrijk om dat, uh, om dat te erkennen. Dat we dus die ingebakken tendens, die status quo bias, uh, toch te lijf zouden moeten gaan. Dus als je bijvoorbeeld een bepaalde taak al jaar in jaar uit uh, uitoefent, dan... Uh, dan heb je de neiging om te gaan denken dat dat de enige manier is uh, waarop je uh, de dingen kunt doen en het wordt meer en meer, deel, meer en meer deel van je identiteit en dat wordt dan een obstakel om nieuwe dingen te gaan leren. Dus je zit vol met een bestaand idee en de nieuwe dingen komen er niet makkelijk in. Dus dat is iets wat, uh, wat belangrijk is om, om te herkennen. Om nieuwe inzichten te leren, moeten we soms oude inzichten ontleren. En Die status quo bias die speelt ook een rol. Uh, op het bredere speelveld van klimaat en cultuur in een organisatie. Daar heb je allerlei impliciete vuistregels, impliciete gewoontes, normen, waarden, die deel gaan uitmaken ook weer van het DNA van de organisatie, maar naarmate de markt en de omstandigheden veranderen, blijken ze minder toepasselijk te zijn en moeten ze worden aangepast, maar dan zit je met een massa van medewerkers die allemaal vastgebeten zijn in een bepaald in een bepaald denkpatroon. Dus als je bijvoorbeeld een van mijn cliënten in het verleden hadden, een, een heel, hadden heel erg ingezet op het focussen op de klant. Het was een organisatie die oorspronkelijk heel erg technisch en wetenschappelijk was, dus wat belangrijk was voor de medewerkers was resultaten behalen, onderzoek doen, al dat soort zaken meer. En toen gingen ze medewerken voor externe cliënten, dus de klant was belangrijk. Maar dat was helemaal omgeklapt en dus wanneer er dan binnen in de organisatie verandering moest plaatsvinden, dan was daar heel weinig aandacht voor, omdat men niet zag dat dat ook zou bijdragen tot betere klant, uh, klantenservice in de toekomst, uh, op langere termijn. En Dus soms maak je het jezelf moeilijk. En dus dat ontleren is ook daar belangrijk. En dan heb je natuurlijk ook technische ontwikkelingen, um, waarbij de instrumenten die je gebruikt of de nieuwe regelgeving die je verandert, waar ook moet ontleerd worden. Dus het ontleren is eigenlijk uh, de reactie op, we hebben altijd zo gedaan, waarbij je het en zo, moet, uh, waar, je, waar je daar anders moet gaan over denken. Een heel breed gamma van, van leerelementen, uh, zal ik maar zeggen, maar ik denk dat er iets absoluut gemeenschappelijks is aan die vijf verschillende aspecten. Dat is namelijk de mindset om te leren. In elk van die vijf, uh, rond elk van die vijf thema's kun je enkel vooruitgang boeken wanneer de mindset er is om te leren. Dat betekent dus dat om leren en ontwikkelen te stimuleren, moet je, daar, uh, moet je daarop uh, inzetten en moet je zoeken hoe je het pad daarna kunt effenen of misschien beter nog de grond uh, bemesten en irrigeren waarin je dan je, je tussenkomsten zaait om uh, beter te leren. En de vraag is, doen we dit, doen we dit goed en doen we dit genoeg? Dat is een beetje waar we het, uh, waar we het zullen over hebben. En het sleutelwoord daarin is natuurlijk doen en dat suggereert dat we het hebben over gedrag. Um, het gedrag van medewerkers, het gedrag van de leidinggevende. Hoe kunnen we beide partijen helpen om datgene te doen wat nuttig en belangrijk is om het leren en het ontwikkelen te stimuleren? De conventionele manier om gedrag te beïnvloeden is het bestaan van prikkels en van regels. En dat uh, gaat terug naar de behaviorists van het begin van de vorige eeuw, uh, Edward Thorndike, uh, BF Skinner... Uh, met hun operante conditionering. Hè. Dus uh, wanneer je gedrag uh, beloont, dan gaat het meer voorkomen. Wanneer je het bestraft, gaat het uh, minder voorkomen. Ga je het afremmen. En dat is ook een beetje wat je terugvindt in de conventionele economie. Dit is een, een zinsnede die ik vaak aanhaal uit een boek van Steven Landsberg. The Armchair Economist. En op de eerste pagina zegt hij... Um, ik haal hem nog even terug. People respond to incentives, the rest is commentary. Dus het is een echt een, een heel diepgaande mentaliteit dat je aan de hand van prikkels eigenlijk alles kunt gedaan krijgen. En dat is natuurlijk voor een deel ook zo. Uh, straffen en beloningen, we hebben ermee te maken van, van kind af aan, wil ik maar zeggen, van, van jongs af aan, van kindsbeen af. Um, doorheen onze schooltijd tot op de werkplek toe. Uh, straffen en beloningen blijven een belangrijk aspect in uh, hoe gedrag wordt gestuurd. Um, korting op het loon blijft voorlopig vooral het domein van voetballers die zich uh, een beetje misdragen op of naast het veld. Um, maar daarnaast hebben we aan de kant van de beloning heb je natuurlijk de bonus, de wagen van de zaak, of zelfs de sleutels tot de executive washroom, als je het goed doet. Hè. Promotie, al dat soort zaken, meer, dus uh, dingen die ons uh, stimuleren. En dan heb je natuurlijk een uitbrander van de baas of een, of een schriftelijke waarschuwing in je personeelsdossier. Dat zijn dan de equivalent van de strafregels die je destijds op school kreeg. En dan de regels natuurlijk. Ja, ook in organisaties zijn er meestal tal van regels van wat wel mag en wat niet mag. Wat mag op je bureau staan? Mag je... Um, uh, so aan sociale media, mag je, de, mag je die gebruiken op het werk, uh, al dan niet, uh, dat soort zaken meer. Dus het zijn dingen die we allemaal goed kennen en die uh, diep ingeburgerd zijn in het arsenaal van organisaties om hun medewerkers op het uh, rechte pad te houden en ze te laten doen wat, uh, wat moet gebeuren. En dus die prikkels en regels zijn echt wel het domein van de zogenaamde homo economicus, de rationele agent die zijn eigen belang nastreeft en de, de baten probeert te, te maximaliseren. En we moeten niet ontkennen dat die dingen werken natuurlijk ook. Uh, het, het is niet zo dat ze niet werken, maar zoals Lansberg zegt, the rest is commentary. En het woord commentaar doet, doet toch wel een hoop werk in deze uitspraak. Er is flink wat commentaar en het is precies in dat commentaar, denk ik, dat we ook onze blik moeten richten als het gaat om gedragsverandering en als het gaat om gedragsverandering in de context van leren en ontwikkelen. Want wij stemmen namelijk niet helemaal overeen met die homo economicus. We zijn een soort van homo realisticus, waarin naast prikkels en regels ook aspecten zoals intrinsieke motivatie en hindernissen een grote rol spelen. En die beide aspecten zijn nou met elkaar verbonden. Want als je, zoals een voorbeeld dat ik zo dadelijk zal aanhalen, als je... Diep gemotiveerd bent, dan zullen hindernissen een minder grote rol spelen. Dan vind je altijd wel een manier om er omheen te komen. Als die motivatie inherent niet zo sterk is, dan gaan hindernissen dan wel weer een rol spelen. En dat is dus waar onze reis naar hoe kunnen we uh, leren en ontwikkelen um, uh, beter laten gebeuren en stimuleren. Dat is dus waar we onze blik moeten richten. Uh, kijken naar het gedrag van de medewerkers zoals het nu plaatsvindt. En peilen naar die motivatie en naar de hindernissen die in, uh, in de weg staan. En dat geeft ons dus twee um, extra hefbomen naast de prikkels en de, uh, de, de regels uh, om uh, te proberen dat gedrag te beïnvloeden. Laten we even terugkeren naar de vraag waarom wij leren. Um, we hadden het eerder over een aantal rationele motieven hè, die voor de medewerker en voor de organisatie een rol kunnen spelen. Um, maar de vraag is, is daarmee echt alles gezegd? Wat denkt u? Is daarmee alles gezegd? Wel... Eigenlijk zijn we op dit moment aan het leren, want we stellen onszelf een vraag. We zijn op zoek naar het antwoord en dat is de kern. Dus dit leesteken is eigenlijk de absolute kern van leren en ontwikkelen. Als er geen vraagteken is, wordt er niet geleerd en niet ontwikkeld. En dat vraagteken, die nieuwsgierigheid, is iets wat ook in ons ingebakken zit en waar we echt moeten naar peilen en moeten naar boren wanneer we mensen weer eh, meer willen laten ontwikkelen. We zien het in boeken, zoals deze jeugdboeken, wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, wat, waarom. Al die vragen, en dit zijn boeken van mijn kindertijd, en mijn kinderen hebben die boeken gelezen, en mijn kleinzoon zal binnenkort die boeken lezen, dus het is iets wat van alle tijden is, en van alle generaties. Dus, um, dat is waar we moeten naar boren. En je kunt ook zeggen dat um, de, dat vraagteken, die nieuwsgierigheid, eigenlijk de essentie is van ons succes. Als we kijken naar wat onze voorouders ons allemaal hebben geleverd. Ze hebben geleerd het vuur te bedwingen. Ze hebben geleerd uh, werktuigen te ontwikkelen om het land te bewerken. Ze hebben geleerd muren te bouwen. Ze hebben geleerd informatie op te slaan. En we zijn over duizenden jaren geëvolueerd. En dat hebben we te danken aan de nieuwsgierigheid van onze voorouders. En het is diezelfde nieuwsgierigheid die wij ook hebben, die wij van hen geërfd hebben, die we moeten aanspreken om het leren en het ontwikkelen te stimuleren. En ook daar sta ik niet alleen in. Een van de grootste geesten van de vorige eeuw had er dit over te zeggen. Geen speciaal talent, maar wel geestdriftig nieuwsgierig. Nu, die nieuwsgierigheid kun je op twee manieren kanaliseren. Je kunt ze richten op het exploiteren van kennis of op het exploreren van kennis. Niet toevallig zijn dat de twee helften eigenlijk van ondernemend gedrag. Als je ondernemend wil gaan handelen, dan kun je dat doen via exploitatie of exploratie. Um, bij exploitatie kijk je natuurlijk vooral naar binnen, en daar is niks mis mee. Daar wordt soms wat op neergekeken, maar ik denk dat dat onterecht is, um, want voor zowel voor ondernemingen die wanneer ze met bepaalde activiteiten bezig zijn, bepaalde producten aan de markt brengen, of in de openbare sector bepaalde diensten leveren aan de burger, dat kan altijd beter, en het loont dus om aandacht te besteden aan het kijken naar hoe je die processen, die producten, beter kunt maken. En ook voor een medewerker is het, kan het heel veel voldoening schenken wanneer je beter wordt uh, in, in je job. In het boek dat ik samen met mijn collega's bij De B schreef, De ondernemende organisatie, halen we het voorbeeld aan van het medewerker van een uh, Belgisch vleeswarenbedrijf. Wij noemen dat charcuterie, met een mooi Belgisch woord. Um, en deze man was een productiearbeider die paté maakte, hè, dus uh, pastei, leverpastei. Um, en die was zo gepassioneerd door zijn activiteit dat hij bij hem thuis, in zijn garage, een kleine productielijn had opgezet waarin hij experimenteerde met het maken van artisanale, um, handgemaakte uh, paté die hij op kleine schaal aan de, ma aan de man bracht uh, en aan de vrouw. Um, ik neem ook naar, uh, naar Luc. Ja, ja, inderdaad. Um, en de mensen kwamen zelfs vanuit Frankrijk naar hem toe. En hij had door zijn passie voor zijn activiteit geleerd, dat een van de kernpunten bij het maken van goede paté was, was het mengen van de ingrediënten. Zeker wanneer hij met uh, de, de artisanale ingrediënten uh, gaat werken. Nu, een tijdje later gaat zijn werkgever ook die kant op. Die denken, hey, uh, artisanale paté, daar kunnen we een grotere marge op maken, laten we dat ook maar gaan maken. Maar Onwetend over de essentie van, van hoe het allemaal gaat, gebruikten zij gewoon uh, de standaard mengmethodes en zaken liepen uh, mis natuurlijk. Dus deze man, waar ik het zo, zo pas over ga, gaat, gaat naar zijn baas en zegt, ik denk dat ik weet wat het probleem is. Uh, het is met het mengen. Hè? En de baas zei, jij bent maar een productiearbeider, hou je bezig met productie. De product engineers die zullen wel uitvogelen hoe het allemaal moet gebeuren. Dus, niet echt ideaal. En ik denk, we kunnen, ik denk dat we daar twee lessen kunnen uittrekken. Aan eer, in de eerste plaats moeten we vaststellen dat er weinig of geen gelegenheid was voor de medewerkers om binnen het bedrijf die nieuwsgierigheid om daaraan te voldoen. Dus vandaar dat deze man het nodig vond om bij hem thuis in de garage zelf een lijn te gaan bouwen. Maar ook, er was geen, geen proces, er was geen cultuur om dat leren te erkennen en te waarderen. En dat is dus wat je niet moet doen. En zoals zo vaak, leer je vaak ook van wat je niet moet doen. Nu, het, het verhaal kent een interessant einde. De, de firma die vleeswaren maakt, is inmiddels niet meer actief, terwijl het kleine lijntje van de man in zijn garage um, des te beter uh, werkt. Dus daar heb je een, een, een voorbeeld van wat wij paté noemen in België. Um, wat exploratie betreft, dat is natuurlijk waar je naar buiten kijkt. Je gaat kijken naar de markt, naar waar de marktvraag naartoe gaat, wat je kunt doen. En daar vond ik een, een interessante anekdote um, in de halfgeleiderwereld, waar in 1957 twee jonge fysici, uh, Robert Noyce en Gordon Moore, verlieten het bedrijf Shockley, dat geleid werd door Bill Shockley, de, de uitvinder van de transistor, uh, zeg maar. Uh, maar een heel, heel moeilijke man om mee te werken. En, uh, dus die twee jonge universiteiten vonden het toch maar niks en gingen samen met een aantal anderen bij Fairchild, dat was een, uh, destijds een, een grote defensiefirma, gingen daar aankloppen en uh, met hun voorstel om daar halfgeleiders te gaan ontwikkelen. En die zagen er wel wat in natuurlijk. Halfgeleiders, gloednieuw in de jaren 50, leek interessant voor militaire technologie, dus uh, die werden daar onderdak genomen. Zij startten een, uh, een halfgeleiderafdeling op en stonden daar aan de wieg van de, uh, de, het geïntegreerd circuit, de IC. De allereerste IC bevatte vier transistoren. Ter vergelijking, de chip die in de iPhone X zit, bevat 4,3 miljard transistoren, dus er is, er is wel wat veranderd. En dat ging goed tot midden jaren 60, wanneer bleek dat Fairchild eigenlijk al die winsten uit de halfgeleideractiviteiten uh, aan het versassen waren naar hun andere activiteiten, camera's en radar en dat soort zaken meer. En dus waren Noise en Moore en hun collega's weer het stiefkind en ze hielden het daar dan ook voor bekeken, gingen weg, kwamen Andy Grove tegen en stichtte samen met hem Intel. Nu vijftig jaar later is Intel nog altijd een grote naam eh, als eh, leverancier van, van chips in, in laptops en desktops. Maar ik denk de boodschap hier is dat die het was nieuwsgierigheid wat die mannen dreef. Niet winstbejag, niet het zaken doen. En ik denk dat, dat als je dat eh, nalaat te erkennen binnen een organisatie dan in het beste geval gaan de mensen, blijven de mensen wel, maar doen ze uiteindelijk gewoon hun job, zoals de collega's van de man met zijn paté in de garage. En in het ergste geval stappen ze op en gaan ze elders waar ze beter aan de bak kunnen komen. Dus nieuwsgierigheid kan een grote rol spelen, zowel in exploitatie als exploratie. En ook, ook weer even de link maken naar uh, openbare organisaties, ook al ben je niet commercieel bezig... Ook daar kun je uh, aan exploratie en, uh, en exploitatie doen. De vraag is, hoe kun je ze stimuleren? En Francesca Gino is een, een gedragswetenschapper aan de Universiteit van Harvard... ...die uh, daar rond flink wat onderzoek gedaan heeft. Uh, en zij stelde bij een rondvraag bij uh, zakelijke leiders vast... ...dat er twee redenen zijn waarom die nieuwsgierigheid onderdrukt wordt... ...of in elk geval niet wordt gestimuleerd. Aan de ene kant is er de angst voor chaos, haar respondenten lieten haar weten dat ze daar bang voor waren, dachten dat wanneer ze dat zouden doen, iedereen zo'n beetje zijn eigen ding zou gaan doen. En dus dat was eigenlijk ook weer een voorbeeld van die status quo bias. Laten we de zaken toch niet te snel laten lopen, allemaal een beetje proberen onder controle te houden. Um, maar een ander aspect was die efficiëntieverbetering. En natuurlijk, om de efficiëntie te verbeteren heb je het nodig om die nieuwsgierigheid te stimuleren. Maar wanneer dat gaat primeren, dan, uh, dan riskeer je natuurlijk dat die lange termijn uit het oog verloren wordt. En dat zien we bijvoorbeeld aan het verhaal van twee autogiganten uit Amerika. Ford uh, lanceerde in 1908 de Ford T, de meest populaire auto, na de Kever. Ooit gemaakt, 15 miljoen zijn ervan gemaakt, van de Kever uh, 21 miljoen denk ik maar over een langere periode. Um, het feit dat je maar alleen in het zwart kon krijgen was een beetje een verhaal, maar het was wel het enige model dat Ford op de markt bracht gedurende uh, bijna 20 jaar. Als je dan kijkt naar General Motors, dynamisch bedrijf, netwerk, acquisitie, samenwerking, innovatie. Cadillac voerde elektrische starter in 1912, kwam pas in, in 1919 bij de Forte terecht. Rem op de vier wielen, de Synchromesh, uh, versnellingsbak, noem maar op. Uh, terwijl Henry Ford zich uitsluitend concentreerde op de productielijn. Meer efficiënt auto's maken. Prima natuurlijk, werkt een tijd lang. Maar op een bepaald moment raak je buiten adem en dan valt de zaak een beetje stil. Dus als we terugkijken naar het, het, het, uh, het citaat van Henry Ford bij het begin, daar ziet hij een stuk ouder uit, dus dan had hij zijn lesje al geleerd. Hè? Ford is, bestaat nog altijd, heeft het uh, niet helemaal verkorven, maar, uh, maar heeft dus toch um, uh, heeft, heeft moeten leren door schade en schande... Dat, uh, dat je dat niet ongestraft doet. We weten natuurlijk niet of dat echt een uh, ontwikkel- en leerbeleid was. Maar ik denk wat we wel weten is dat het de mindset uh, daar een rol in speelde. Wat bij General Motors werd gestimuleerd en, en uh, uh, ondersteund, was bij Ford niet het geval. Dus de vraag is: hoe kun je die nieuwsgierigheid weer aanzwengelen? En ik denk dat er twee uh, dimensies zijn. Je kunt het structureel en uh, cultureel aanpakken. Toen ik als Jonge snaak in de consultancy terecht kwam, dat was bij een technische consultancy, om te beginnen voor ik echt de management consultancy inging. En op mijn eerste dag kreeg ik de timesheet te zien en uh, de codes die je erop kon invullen. Dus natuurlijk klantencodes, maar er waren ook een aantal administratieve codes. En eentje daarvan was technical doodling. Nou, mooie poëtische naam. Waar het om gaat is dat wij verondersteld werden, gemiddeld een halve dag per week aan technical doodling te doen. Om te even wat. De vakliteratuur erop naslaan prutsen met hardware of software, bij een collega gaan kijken waar ze mee bezig zijn. Er was geen controle, we, waren, we konden echt kiezen wat het was. We konden op eigen houtje experimenteren. En ik denk dat dat uh, een mooie structurele uh, ingreep is om nieuwsgierigheid te stimuleren. Je creëert een ruimte voor de medewerkers om iets te gaan doen wat, uh, wat, hen, wat hun nieuwsgierigheid aanspreekt. En dat zie je vandaag de dag nog altijd. Google heeft dat ook geïnstitutionaliseerd. En dat heeft geleid tot het Android-besturingssysteem, wat mijlenver afstaat van hun zoekmachine tot de zelfrijdende auto. Allemaal zaken die uit dat uh, het systeem zijn voortgekomen. Adobe momenteel biedt aan elke medewerker die dat wil een doos aan, een rode doos, met daarin een Starbucks-bon, een reep chocola en duizend dollar om, om een idee te ontwikkelen. Ze hebben er 14.000 uitgedeeld tot nu toe, 140 miljoen dollar. En toch zijn zij ervan overtuigd dat dit zichzelf vele keren gaat terugbetalen. Het tweede aspect wat structureel kan worden aangepakt is expliciete leer- en prestatiedoelstellingen. In al te veel organisaties worden prestaties centraal gesteld in het beoordelen en het behalen van resultaten. En dat, denk ik, is, werkt eigenlijk het leren en ontwikkelen tegen. Dus wat we daar kunnen doen is dat op te nemen in de evaluatiemethodiek en een meer evenwichtig beoordelingsbeleid uh, neer te zetten. Uh, je kunt ook meer conventionele instrumenten gebruiken. Je kunt mensen belonen voor het behalen van doelstellingen, maar ook voor het effectief leren van uh, uh, bepaalde zaken. En dat kun je dan ook nog eens bovenaan zetten. Dus eerst het leren en dan de, de doelstellingen. Zo uh, breng je meteen die boodschappen. Cultureel, denk ik, gaat het weer om dat vraagteken. Het is enkel wanneer je vraagt dat, er, dat je het leren en de nieuwsgierigheid stimuleert. Dus als, vooral als leidinggevende, omdat je daar natuurlijk de voorbeeldfunctie hebt, als je eh, systematisch vragen stelt en zaken in vraag stelt en ook aan andere mensen het, het te kennen geeft dat het niet alleen oké okay is om dat te doen, maar dat het ook wordt gewaardeerd, creëer je een omgeving waarin dat vraagteken eigenlijk altijd overal opduikt. Dus die nieuwsgierigheid wordt routine in, in de zaak. En wat je ook vaak ziet in organisaties, zeker mensen die er al een tijd lang zijn, specialisten zijn, die worden bijna een beetje op een voetstuk geplaatst. Maar vaak is dat omdat ze als ouderdomsdeken worden beschouwd. Mensen die echt door lang met een, een thema bezig te zijn, kennis hebben verworven. Dat beeld kun je ombuigen en je kunt het ombuigen zodanig dat je in de verf staat dat die mensen hun kennis hebben verworven. Niet omdat ze oud zijn, niet omdat ze lang in het bedrijf zijn, maar omdat ze actief altijd op zoek gaan naar nieuwe inzichten. Dat is het waarom ze worden gewaardeerd. Dus ook dat uh, helpt dan om uh, dat beeld te scheppen van het is goed om te leren. Kunnen we dat aspect van nieuwsgierigheid ook mappen op uh, een aantal van die leermomenten waar we het uh, eerder over hebben gehad? Ja, natuurlijk. Um, we hebben het al gehad over het impliciete leren, de man met zijn, uh, zijn paté. Um, maar ook met het expliciete leren kunnen we de nieuwsgierigheid stimuleren. Toen ik bij mijn eerste grote management consultancy uh, werkgever begon, hadden wij een boekje met de training uh, in. En dat was onze, onze leidraad. Er werd niet gekeken naar of die dingen ook werkelijk van toepassing waren voor ons. Wij schonken daar ook geen aandacht aan. Tijdens de beoordeling keken wij in het boekje. Oh, die training heb ik al gedaan, die nog niet. Oh ja, laten we die dan maar doen. En dan ga je die doen en zeg je, ja, dat is wel interessant, maar het is natuurlijk absoluut niet van toepassing met wat je op dat moment bezig bent. Dus ik denk, wat we kunnen doen wat betreft het expliciete leren, is de medewerkers actief te betrekken bij het formuleren van wat die opleidingen dan wel moeten inhouden. En daarin herkennen we het zogenaamde IKEA-effect. Dat is iets wat Dan Ariely en zijn collega's uh, hebben beschreven een jaar of uh, acht, negen geleden. Waarbij we blijken veel meer waarde te hechten aan iets waar we zelf hebben toe bijgedragen of zelf hebben aangewerkt. Dus wanneer je medewerkers de kans geeft om zelf vorm te geven aan hun persoonlijke um, opleidingspakket of het opleidingspakket voor de hele organisatie, ga je automatisch die uh, nieuwsgierigheid stimuleren. Je kunt zelfs spreken van metanieuwsgierigheid in die zin van welke opleidingen zijn voor mij of voor onze or or or organisatie het beste. Dus je, je gaat nieuwsgierig zijn over wat nieuwsgierigheid uh, is. Um, wat betreft feedback, ook daar, denk ik, kunnen we um, kijken naar hoe je dat kunt aanzwengelen. Je wilt het natuurlijk niet te formeel maken, je wilt niet dat feedback een bureaucratisch mechanisme wordt. Um, maar iedereen is natuurlijk toch wel geïnteresseerd om te weten wat andere mensen denken van hun prestaties. Uh, ik weet niet of je het kunt lezen achteraan in, uh, in de zaal, dat zijn uh, twee mensen die in bed liggen en de man vraagt so how was it for you en zij vraagt how was what. Dus maar ik denk, het punt is hier dat we eigenlijk in de best wel geïnteresseerd zijn in wat andere mensen denken over wat we doen. Maar het wordt vaak niet uitgesproken. Dus ook weer een voorbeeldfunctie voor de leidinggevende. Zorg dat het gebeurt, zorg dat mensen om, om terugkoppeling vragen, zorg dat terugkoppeling gegeven wordt. Um, het verbreden van de horizon... Um, ook weer zoiets. Dus ik had het uh, zo pas al over die, die cliënten. Dat was ook een halfgeleiderfabrikant waar onderhoudsteam en productieteam nauwelijks met elkaar praten. Netjes in hun uh, silo zaten. Um, wat daar dan gebeurde, dus de reden waarom het probleem opdook, is dat de organisatie had een geschiedenis waarbij ze voor zichzelf die chips produceerden. Dus ze hadden één klant. Heel makkelijk. Alles was compleet geïntegreerd. Ze waren na verloop van tijd gaan uh, chips produceren voor... Op, op dat moment hadden ze 150 klanten. Dus een heel, dynamische vraag, heel dynamisch vraagpatroon. Helemaal niet geschikt voor dat soort rigide eh, onderhoudspatronen. Wat het ergste was, is dat de mensen in het onderhoud best wel flexibel konden zijn, maar niet wisten dat er een nood aan was. Dus en wat, wat bleek tijdens een workshop die we daar deden rond cultuurverandering, zaten toevallig mensen van zowel productie als onderhoud in de groep, en zij haalden hun probleem naar boven en zeiden, oh, ah, dat wisten wij niet, oké, okay, ja. Dus meteen was daar een gelegenheid om die twee groepen bij elkaar te zetten, ze te zorgen dat ze tijd met elkaar doorbrachten, met elkaar overlegden wat kon gedaan worden. En op enkele weken tijd hadden zij een, een systematisch proces ontwikkeld, waarbij de productieplanning gedeeld werd met de onderhoudsploeg. Daar werd gekeken van wanneer moeten we ten laatste beslissen. En op korte termijn was er veel meer flexibiliteit, iedereen was tevreden. Um, en op die manier dus was de nieuwsgierigheid van beiden de, uh, de drijfkracht geweest achter het vinden van uh, een oplossing voor dat probleem. Dus de les hieruit is, neem je rugzakje, ga nu en dan eens uh, op een andere plek uh, of stimuleer je medewerkers om dat te gaan doen. Dat kan binnen de organisatie zijn, kan ook bij toeleveranciers of klanten zijn waar je uh, een aantal zaken kunt opsteken. Ik weet niet of jullie in Nederland een Dress Down Friday hebben, uh, in Nederland is elke dag een Dress Down Day, denk ik, uh, typisch gezien. In Nederland uh, <laughs> loop, je, loop je meestal toch wel in, in, in pak rond, als je, als je, uh, in sommige bedrijven toch. Maar wat je ook kunt doen is een soort van uh, Get to Know Your Neighbor dag invoeren, elke maand. Een, dat een beetje stimuleren dat, je, dat mensen elders gaan uh, tijd doorbrengen met een collega en, en daar uh, gaan kijken wat ze daar kunnen leren rond uh, hun, uh, hun eigen omgeving en hoe die inpast in het bredere plaatje. Um, nieuwsgierigheid is natuurlijk ook een drijfveer bij het experimenteren. En, uh, in ons boek halen we ook het voorbeeld aan van uh, Gilles Lundgren. Gilles Lundgren was de vierde werknemer van IKEA. Hij uh, trad er in dienst in uh, 1953. En in 1956 uh, wilde hij een salontafel mee naar huis nemen uh, en hij kreeg ze niet in de koffer van zijn auto. Na veel, veel vijven en zessen besloot hij, oké, okay, er dus maar één manier. Ik haal de poten eraf. En uit die frustratie ontstond nieuwsgierigheid. Ha, misschien kunnen we dat makkelijker maken om die poten eraf te halen. En op weg naar huis thuis begon hij te tekenen. En, en de volgende dag gingen we naar uh, zijn paas. En zei: ik, Kijk eens, als we dat zouden doen, zou het niet makkelijk zijn. En zo werd het idee van de Flatpak geboren. En twintig jaar later was Ikea, al in de late jaren zeventig, de grootste producent van Flatpak. Het is dan ook treffend dat de Billy Boekenkast uh, het ontwerp was van Gillis Lundgren. Uh, inmiddels zijn er 60 miljoen van verkocht, dus, dus uh, één voor elke, uh, elke honderdste mens heeft een Billy Boekenkast op de, op de wereld. Dus dat is uh, behoorlijk populair. Maar de, de, de zaak is dat het experimenteren niet alleen bij mensen als Gilles Lundgren van toepassing is. We kunnen allemaal experimenteren. Experimenteren is niet enkel voor het lab, niet enkel voor de onderzoek- en ontwikkelingafdeling. We kunnen allemaal experimenteren. We kunnen nagaan waarom werkt dit niet, waarom is dit niet zo efficiënt als we zouden willen, hoe kan het beter, en dat uh, nagaan. Dus we kunnen dat, uh, dat ook gaan gebruiken. Nog belangrijker, denk ik, is het een psychologische, uh, een psychologische veiligheid te creëren. Want heel vaak worden medewerkers... ...geremd omdat ze denken te zullen falen. Dit is uh, Richard Buckminster Fuller, uh, de grote Amerikaanse architect, ontwerper en futurist. En ik denk dat hij het mooi samenvat. Uh, er bestaat niet zoiets als een gefaald experiment. Er zijn alleen uitkomsten die we niet verwachten. En ik denk wanneer je, je medewerkers uh, dat gevoel geeft... ...dat ook resultaten die niet, het gewenste, uh, de, uh, niet gewenst waren, maar wel een leermoment opleveren... ...dat die net zo goed worden geapprecieerd als... De resultaten waar je op had gehoopt, dan denk ik creëer je dat gevoel van veiligheid: van ik ga hier niet bestraft worden omdat ik niet heb opgeleverd waar men, waar men op hoopte. Dus we hebben zo'n beetje gekeken naar hoe we um, nieuwsgierigheid aantrekkelijk kunnen maken. Dat is echt die inherente motivatie aanboren. Kunnen we het ook gemakkelijk maken? Nou, we hebben al een paar um, aspecten gezien die het gemakkelijk maken, zoals dat uh, technical doeling bijvoorbeeld. Um, door die ruimte te creëren verlaag je de drempel. En dat is heel vaak zo met gedragsmatige interventies. Dat is dat je niet op één enkele as speelt, maar dat je meerdere assen tegelijkertijd aanspreekt. Um, het voordeel van dat technical doeling is dat wanneer een medewerker een idee heeft dat hij niet naar zijn baas moet gaan en zeggen: mag ik wat tijd hebben? Je kunt beginnen en wanneer het begint. Op, op iets te lijken, dan kun je, natuurlijk, uh, kun je het natuurlijk meer, meer formeel maken. Maar het is precies dat begin, dat eerste vonkje, dat een stuk makkelijker wordt wanneer je die ruimte creëert. Um, zijn er nog meer hindernissen die we kunnen opruimen uh, bij die verschillende leermomenten? Ja, natuurlijk. Um, het impliciete leren, daar hebben we het al over gehad, maar wat belangrijk is, is dat die impliciete kennis ook expliciet wordt gemaakt. En dus je wil dat die kennis wordt geboekstaafd. Ook daar kun je het makkelijker maken voor medewerkers die iets, uh, iets te weten komen, die een nieuw stukje kennis verwerven, dat ze het heel makkelijk kunnen opslaan in een uh, kennisdatabank, die makkelijk kan worden geraadpleegd. En daar krijg je dan ook weer het, het, het wederkerigheidsprincipe, de reciprocity ook, een, een sleutelbegrip uit de gedragswetenschappen. Als je geholpen wordt door die databank, dan ben je ook meer geneigd om die databank weer te helpen, om er zelf ook uh, toe bij te dragen. Um, voor expliciet kennis... Um, daar zitten we met een hindernis bijvoorbeeld dat die heel vaak, dus wanneer je opleidingen wil, dat, dat dat via het jaarlijkse of halfjaarlijkse beoordelingsproces gebeurt. Dat is dus echt heel, heel langzaam. Dus als je een, een systeem opzet dat zowel synchroon, hè, dus elk 1 maart en 1 november, kijken we naar die opleidingen, maar ook tussendoor kun je opleidingen hebben, dan heb je een beetje het beste van de twee werelden. Um, Rond feedback zijn de hindernissen meer cultureel dan structureel. Uh, dus daar zit vooral die cultuur van vragen en in vraagstellen die, uh, die kan helpen om dat te stimuleren en om het makkelijker te maken. Um, en dan wat het ontleren betreft, um, daar zitten obstakels ook vaak tussen de oren, omdat we dus zo conservatief zijn en vasthouden daaraan. Um, en dat kun je dan doen door het makkelijker te maken, door het, het ontleren in kleine stapjes te laten gebeuren. Zodat die mensen niet het gevoel krijgen dat ze belangrijke zaken moeten opgeven. Dus Dat is ongetwijfeld een, een belangrijke oproep. Um, daarnaast, dus we, we hebben maak het gemakkelijk, eh, maak het aantrekkelijk. Um, en Luc had daarnet al de... de, de de vier aspecten van het uh, Behavioral Insights Team aangehaald. Dus de derde is, maak het sociaal, uh, dus zorg dat het in groep kan gebeuren. En daar zie je natuurlijk ook weer uh, opportuniteiten om dat te laten gebeuren. Leren in groep werkt altijd beter, zeker als je het kunt doen met een groep die normaal gezien al samenwerkt. Met, uh, als je met je collega's samen kunt leren, dat, uh, dat helpt, omdat je ook heel snel die, die kennis kunt verankeren, om, omdat je ze kunt mappen op waar je, waar je dagtaak uh, om draait. Maar anderzijds kan het ook goed zijn om wat diversiteit in te bakken, zodanig dat je kunt bijvoorbeeld bij teambijeenkomsten mensen uit een andere afdeling erbij halen die een verhaal komen brengen, zodanig dat mensen oh, oké, okay, ja, dit is dus een beetje de tekenhanger van het uh, go and visit your neighbor, invite your neighbor into your team, um, als je wil. Ook bij het experimenteren, denk ik, is, is er een heel belangrijke sociale uh, dimensie, waarbij je mensen van andere afdelingen kunt betrekken bij de experimenten waar je mee bezig bent, omdat je weet nooit van tevoren waar dat absolute cruciale inzicht nu precies vandaan gaat komen. Dus die serendipiteit uh, speelt daar, daarin ook weer een, uh, een rol. En dan hebben we de tijdigheid. Um, dat het gaat dan vooral om het laten aansluiten van de, het verwerven van kennis met de nood van kennis. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk, um, maar, en, en zeker bij, bij gestructureerde opleidingen, maar daar kun je dan bijvoorbeeld wel um, uh, een oplossing voor formuleren door het transfer van die kennis te begeleiden. Door een, een expliciet proces van, oké, okay, je bent naar die opleiding geweest, wat ga je nu doen om dat in de praktijk uh, om te brengen? Um, feedback natuurlijk, het terugkoppelen, is ook iets wat van belang is. Laat het niet uh, dagen of weken of maanden aanslepen. Geef de feedback zo snel mogelijk, zodanig dat het leermoment uh, uh, snel kan worden gerealiseerd. Dus... Deze vier hefbomen, zoals ik al zei, um, u herkent ze waarschijnlijk. Uh, in het Engels it, is het Easy, Attractive, Social and Timely. Het acroniem is EAST. Klinkt toch wat beter dan in het Nederlands, wordt dat gast. Ik weet niet of we dat daar zoveel kunnen uithalen. Um, maar ik denk dat, want er was een, een model dat hier aan vooraf ging, Mindscape. Een heel lang acroniem met heel veel dingen. En ik ken ze niet allemaal uit het hoofd. Dit kun je makkelijk onthouden. En denk ik, is ook... Het is ook heel aanschouwelijk. Je kunt, heel makkelijk, je kunt er heel makkelijk iets bij voorstellen. Het is dus een, een heel nuttig instrument denk ik, om gedrag te analyseren. Is het makkelijk of is er, zijn er moeilijkheden, zijn er hindernissen in de weg? Is het aantrekkelijk genoeg om het te doen? He, kunnen we het sociaal maken en kunnen we zorgen dat dat op het juiste moment gebeurt? Dat zijn belangrijke aspecten daaraan. Dus om samen te vatten, wat we eigenlijk willen doen, dat zijn de twee belangrijkste hefbomen, is die nieuwsgierigheid aanzwengelen, die nieuwsgierigheid opkrikken en de hindernissen zo klein mogelijk maken, de drempels verlagen. Dat is dus het aantrekkelijk maken en het makkelijk maken. Daarnaast hebben we die twee andere uh, dimensies, het sociale en het, uh, het, het zorgen dat het tijdig is. En daarbinnen nemen hebben we dan onze vijf aspecten van leren die we moeten proberen vorm te geven. Um, ja, ik zie dat een aantal mensen foto's nemen. U, u krijgt in, naderhand ook een pdf met alle slides, dus... Uh, <lacht> Maar goed, uw eigen foto is waarschijnlijk ook belangrijk. Dus het leermoment is nu, dus uh, dat moet je dus nu doen. Daarbij ook niet vergeten dat er die prikkels en die regels zijn. Dus Er zijn, zijn ook nog, uh, nog de meer conventionele uh, instrumenten die van, uh, van belang kunnen zijn. Als u het liever als tabelletje ziet, dan kunnen we het zo bekijken. Uh, dit, dit, is, dit kan als een template uh, gehanteerd worden waarbij je zowel de analyse kunt doen van het gedrag. Uh, dus wat gebeurt daar? En, wat zijn de hefbomen die op dit moment al actief of niet voldoende actief zijn? En wat kunnen we, daarbij, um, wat kunnen, wat kunnen we ons daarbij voorstellen? En hoe kunnen we daar um, tussenkomsten rond uh, formuleren? Um, dus ja, ik denk dat we zo'n beetje bij het, bij het einde zijn van mijn, uh, mijn betoog hier. Um, ik denk dat we kunnen besluiten dat gedrag wel degelijk... ...bijdraagt tot beter leren en ontwikkelen. Dus beter leren is mede een kwestie van gedrag. Er zijn allerlei andere dingen die we kunnen doen, maar gedrag is zeker centraal. Dus dat is de boodschap die ik, uh, die ik jullie wil meegeven. Uh, wanneer je leren en ontwikkelen wil stimuleren, denk ook aan gedrag. Um, en om helemaal af te sluiten, dit is, hier vindt u mij op het, uh, op het internet. Uh, zoals Luc al zei, ik ben Confucius op uh, Twitter. Uh, ik schrijf ook wekelijks een blog op uh, Medium. Uh, we zijn er twee, dus de, de eerste is meer algemeen, de tweede is meer rond organisatieontwikkeling. Vind mij op LinkedIn en u kunt mij natuurlijk ook per e-mail contacteren, mocht u uh, vragen hebben. Dank u wel, Koen. Ja, graag.